Yo, dames en heren, dat je kijkt naar een gloednieuwe video, vandaag gaan we met deze flirt op stap, op reis. Kijk je mee? We staan nu op het prachtige station Breda en uh, ja, we gaan uh, even een ritje maken, dames en heren. 25-21, sorry dames en heren. Oh, dames en heren, nu staan we op zet een bos. Ik ga nu naar Eindhoven Centraal, want daar heb je meer, meer aansluitingen, meer, oh, meer mogelijkheden. Dus dan uh, zit je daar, dames en heren. Uit die flirt ben ik uitgestapt. Kan ik inzoomen? Nee, dat kan niet. Ik wil een flirt aankomen. Oh, de, de flirt naar. daar zwaar Dames en heren, ik zie je straks in, uh, in Duindhoven. Ciao, ciao. Yo, dames en heren, ik zit in deze Firm, uh, Firm M naar uh, de richting van uh, Maastricht. En ik uh, stap uit op het voorhoudste station, namelijk uh, Eindhoven Centraal. Dan weet je dat? Yo, dames en heren, ik zit in de trein richting Deurne. En daar ga ik uh, overstappen of uh, in de trein blijven zitten richting Bos. En dan op daar ga ik naar uh, de Trein richting uh, Roermond, dan ga ik met de Arriva Flirt even een rondje maken. Dus dat ga ik doen. Yo, dames en heren, ik ga niet nog een keer de acceleration en deceleration filmen. Want uh, dat heb ik al gedaan, maar dat zagen jullie al. Dus dan weten jullie dat. De fleur die werd afgeleverd. Wat fout doet de communisme hier? Jo, dames en heren, ik sta nu op station Deunen en ik ga all the way back terug, helemaal naar bos. Uh, om daar over te stappen op de trein richting Hengelo of Almelo. Of richting, ik ga richting Overijssel. Dus dat. Uh, ik zou zeggen... En ja, ik ga naar de eerste klas. Dames en heren, ik ga plaatsnemen in de eerste klas en dan uh, ga ik naar Sertel een bos. Maar dan zien jullie me daar. Want ik ga niet uh, 80 keer uh, acceleratie en deceleratie en, uh, uh, uh, filmen. Dat, uh, dat doe ik één keer, doe ik twee keer, maar geen uh, 60 keer. Dan weet je dat. Dames en heren, tot zo in Sertel van bos. Yo, dames en heren, leuk dat je kijkt naar, naar, naar, naar deze video. Ik sta net door een bos, als je daar leest, kan lezen. En nu ga ik uh, even koffie drinken, want ik merk dat ik het nodig heb. En ik ga naar Zwolle daarna. Dus blijf kijken als je, dat, als je dat ook dat wilt zien. Vandaag gaan we met de Net Sprinten reizen Met de, om, precies zijn de RS23. Um, ik ga zo uh, voor jullie filmen hoe en wat, dus blijf kijken. Als eerste lopen we Ah, kijk. Er is defect, defect door, not in use. Please use... Moeten we helemaal daar lopen? Hier, de, de blauwe net heeft sinds kort lijnnummer, net, net zoals in Duitsland. In Duitsland heb je, de, heb je in plaats van de S, heb de B, RB23. Maar omdat de, de Nederlands zijn, de regionaal stoptrein, in, in, in Duitsland betekent de regionaal baan. In Nederland is het de regionaal stoptrein, 23. Dat is even een korte uitleg. We doen de deur open. Hier, kijk, ledverlichting. Zie je, ledverlichting. Zie je, LED verlichting, hoe vet. We lopen eerst even naar het toilet, want ik moet hoog nodig zeiken. Dit is de printer. Maak hier even een fotootje van. Ja, een foto van maken, nee, dat kan niet. ook zo. Dit is de blauw net sprint, zo ziet hij zo, zo, zo, zo, zo, zo er van binnen uit. Ik loop even heel snel doorheen, ik ga niet uitleggen. Keolis blauw net. Maak hier ook een fotootje van. Zo ziet de wc er, oeh, I'm right back. Yo dames en heren, zo ziet de eerste klas eruit van Keolis. Grijze hoofdsteunen, rode rugleuning en grijze zittingen. En, Stop een, twee stopcontacten onder, onder, onder, onder de stoelen. Dit is treinstel 7403. De derde treinstel, de derde flirt die werd geleverd door Stadner. Oh. Ik kan beter niet hier gaan zitten, Het is een stiltecoupé. je hebt stedplaatsen waar je tegenaan kunt leunen. Zie je, dames en heren. Beste reizigers, welkom bij Keolis Blauwnet. Je bevindt je in de... Onderweg stoppen we nog op de stations Heino, Raalte... Nijverdal, Wierden, Almelo, Almelo de Riet, Borne, Hengelo en Enschede Kennispark. Reis je met de OV-chipkaart? Zorg er dan voor dat je bent ingecheckt bij Blauwnet. Wij vertrekken over enkele ogenblikken. Wij wensen je een aangename reis. We vertrekken nu van het Zwolle. Yo, dames en nee, heren, ik zit in de, in de Keolis-flirt. En een feature wat de Keolis Flirt wel heeft en de NS Flirt niet, is een zonnescherm. Kijk. Als de zon schijnt, en je wilt niet dat je de zon in je ogen schijnt, kun je de zonnescherm naar beneden doen. En de klaptafeltjes. Zie je? Hier een prullenbakje. Hier kun je af droppen. Twee USB, twee USB, twee USB oplaadpunten en stopcontacten. Er zijn even ook wifi, maar uh, dat spreekt voor zich. Ja. anno 2022, 2023. Dames en nee, ik moet je zeggen, dus er zitten, er zitten nog best oké. Okay. Het, het, het, het is leer, dus het, het is hard. Maar ik denk dat je dat op de koop de moet, to, moet toenemen voor deze vandaan. Nou, en, en deze ook heeft. Leeslampjes, zie je? Twee leeslampjes per, per richting per stoel. Maar de comfort kan, kan beter kunnen, dus ik heb eerder een beetje gereisd in de tweede klasse. Maar dat was, ik moet je zeggen, de tweede klasse zit beter dan de eerste klasse. Maar ik wil eerste klasse reizen van vandaag, dus dadelijk eerste klasse reis. Maar dat is. Heino, dames en heren, station Heino. Op dit moment kan helaas geen reisinformatie getoond worden, wij informeren u weer zo snel mogelijk. Het volgende station is Raalte, deze trein rijdt onder andere verder naar station Nijverdal, Vierden en Almelo, met als eindbestemming Enschede. Denk er bij het verlaten van de trein aan dat je uitcheckt op het baron. Nu eerst station Raalte. Blauw naar Sprinter Station Borne, dames en heren, Station Borne. Ik heb even in de, eerste klas, in de tweede klas plaatsgenomen. En om er heel kort even iets over te vertellen, want we zijn bijna bij Engelo. Ik moet er namelijk uit. Uh, om er heel kort iets over te vertellen. Uh, de tweede klas zit echt aanzienlijk beter dan de eerste klas. Dus. Ja, hé, stad en fabriek. Ja. Zie je, stad en fabriek. Hé, hey, Eurofuel. Eurofuel. Eurobaan. Zie je? Eurobaan maar de tweede klas ziet echt 10 keer beter dan, dan, dan, dan de eerste klas Keoris dus als je deze kijkt dan, uh, zou, dan, dan is dat werk in de winkel dus dat is, over de, dat is even over de tweede klas Yo dames en heren, ik sta op het station van Hengelo en over over 1 minuut komt de City naar de Haag Centraal waar ik bij Utrecht Centraal uitstap en overstap op uh, de, de... de trein richting Zuidogenbosch en ik ga weer terug naar Noord-Brabant zodat ik via Breda en zo terug naar Rotterdam kan dus dat is mijn plan dus ik zie jullie weer in Bos of in de trein kan ook nog ik ben voor de tweede of derde keer in bos. dus ik ga nu naar Breda in Dordrecht kijk deze NS Flirt heeft en geen leeslampjes en geen zonnescherm dus als je graag een uh, zonnescherm wilt, wilt hebben en, en, en wilt lezen in de trein, dan raad ik je aan om tussen de, de Sven-Zoka-traject uh, te rijden. Ze wollen Enschede en ze wollen kampen. Dus dat eigenlijk. Voor de laatste keer, dames en heren, dus echt de allerlaatste keer. En dan sluit de video af en ga ik in, in de ICD, in de, ICD ga ik de video afsluiten. Ik sluit de video hier af. Vond je deze video een leuke video? Druk dan op het blauwe duimpje omhoog. Wil je niks meer van me missen? Druk dan op het abonneren knopje hier beneden. Zet het belletje aan en zet hem op alles. Dames en heren, ik sluit de video hierbij af. Duim, doe een duimpje omhoog. Als je de video leuk vond. Abonneer hier beneden. Druk op het belletje. En zet hem op alles. En dan zie ik je in de volgende video. Bye bye.